Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij deze sessie over instellingsoverstijgend samenwerken. Laatste breakout van de onderwijsdagen. We gaan er wat moois van maken hier uh, in deze studio. Uh, we gaan het vandaag hebben over een aantal nationale samenwerkingsverbanden die er uh, allemaal lopen in het, uh, in het hbo en in het mbo of in het hoger onderwijs en in het mbo. Um, en ik heb drie mensen uh, aan tafel, dat wil zeggen twee aan tafel en eentje thuis, vanuit het thuisstudio die uh, bij ons is... ...die nou betrokken zijn bij die samenwerkingsverbanden en die ons daar uh, van alles over kunnen vertellen. Um, en waar we vooral op willen inzoomen dit keer is, uh, nou niet zozeer hoe zitten nou al die samenwerkingsverbanden in elkaar... Uh, maar vooral welke resultaten levert dat nou eigenlijk op en wat kun je daarmee als je bij een instelling werkt, als je bij een opleiding werkt? Uh, nou, we gaan concrete resultaten laten zien aan jullie en we hebben ook een aantal vragen aan jullie. Uh, dus we willen een interactieve sessie houden. Uh, en daarvoor hebben we twee uh, Mentimeter vragen waar we jullie willen vragen om een antwoord op te geven. We beginnen met uh, de eerste Mentimeter vraag. Uh, uh, de code is als het goed is voor jullie in beeld ook. Dus je kunt uh, op je mobiel even naar het bekende menti.com gaan en, en even de code invoeren. En dan kom je bij de eerste Mentimeter vraag. En daar geven we een aantal voorbeelden van uh, soorten resultaten en producten die vanuit onze samenwerkingsverbanden uh, komen. En we zijn heel benieuwd uh, wat voor soort van resultaten en producten uh, heb je nu zelf eigenlijk meest behoefte aan op dit moment. Uh, dus je kunt daar volgens mij drie uh, opties kiezen. En uh, we gaan dan zometeen zien uh, welke resultaten dat, uh, dat oplevert. Daar zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar. Uh, terwijl we wachten zeg maar, tot de resultaten daarvan uh, van binnenkomen, ga ik uh, alvast even uh, mijn uh, tafelnoten voorstellen. en mezelf. Dat ben ik vergeten, dus dat ga ik nog even doen. Uh, Johanna de Groot, ik werk bij SURF als programmamanager van het versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT. Dat is één van de samenwerkingsverbanden waar we het vandaag uh, over gaan hebben. Uh, en naast mij staat uh, Edward Doosje, hij is secretaris bij het Comenius-netwerk. Uh, en Edwin, jij gaat ons vast iets vertellen over uh, nou, de ambities van het Comenius Netwerk en de doelstellingen. Ja, dank je Johanna. Uh, ja, het Comenius Netwerk is een netwerk van uh, onderwijsvernieuwers in het uh, hoger onderwijs, dus HBO en BO. En uh, het doel van het netwerk is om uh, uh, kennis te delen vanuit verschillende projecten die deze docenten uh, in hun praktijk uh, uitvoeren... Dus we delen die kennis, maar we werken ook weer landelijk samen aan projecten... aan thema's die we belangrijk vinden. En uh, ja, zo proberen we ook uh, een aantal visies te ontwikkelen... op uh, ja, hoe we de kwaliteit van hoger onderwijs uh, kunnen verbeteren. Er gebeuren hele interessante dingen, weet ik inderdaad. Voor degenen die het nog niet kennen, gaan vooral daar eens een keer een kijkje nemen. Uh, Idwer gaat zo nog wat resultaten laten zien ook. Uh, maar eerst gaan we even kijken of er al wat resultaten van de Mentimeter uh, zijn. Uh, en daar zien we inderdaad het nodige binnenkomen. Uh, eens even kijken. Nou, dat is eigenlijk redelijk gelijk verdeeld, zo te zien. Uh, praktijkvoorbeelden scoren het hoogst. Inzicht om onderwijsvernieuwing naar een hoger plan te tillen scoren ook hoog. Uh, nou, interessant. Itver, ja. kun je daar even op reflecteren? Nee, ik, ik kan wel een uh, praktijkvoorbeeld uh, uh, verduidelijken. Um, we werken ook met het comenius Netwerk uh, via de vraagbaak online onderwijs. En dit is eigenlijk een, weer een samenwerkingsverband tussen uh, ECEO, Versnellingsplan, comenius uh, Netwerk en SURF. En um, nou ja, daarin, um, voor de vakantie was er een vraagstuk uh, van hoe we uh, online binding ook uh, konden stimuleren um, ja, bij studenten. Want zij, ja, zij gingen voor het eerst naar de universiteit of hogeschool of andere instelling. En uh, ja, hoe zorgen dan dat zij zich toch kunnen binden aan deze opleiding? Ja, wat heel mooi, concreet voorbeeld, uh, resultaat eruit was, dat er een, uh, ook een project was bedacht door een van de communityleden, genaamd uh, Janneke Lauwers, En die had eigenlijk voor de coronacrisis, had ze al helemaal uitgedacht hoe je online binding kunt vormgeven. En zij had dat gedaan uh, voor deeltijdstudenten. En... Uh, nou ja, dat was eigenlijk de juiste informatie op het juiste moment. Want daarmee konden we natuurlijk via een webinar uh, onder andere ja, gewoon aandacht geven aan het project. En naderhand, uh, ja, bleken ook andere docenten hier dan weer mee aan de slag te zijn gegaan. Dus het ging over leerteams. En ja, die hadden zij dan ook weer in hun eigen onderwijscontext uh, ja, vormgegeven. Ja, en dat dan, ja, dat was echt zo'n zo moment. Een resultaat vind ik echt, uh, ja, dat, daar doe je natuurlijk voor. En Precies op het goede moment, ja, in dit precies. geval ook. Ja, dan werkt ja. het het beste natuurlijk. Precies. Ja, maar ja. Het is fantastisch dat er dan mensen zijn die natuurlijk al expertise hebben en al iets moois hebben neergezet. En dat het dan op dat moment ook meteen breed gedeeld kan worden natuurlijk. Ja, ja. ja en je merkt ook echt dat die praktijkvoorbeelden echt, daar zitten ja, docenten en ondersteuners dan heel erg op te wachten ook. En uh, ja, dat merk je dat is dan ja. echt een timingsvraagstuk ook. Ja, dus niet verrassend dat uit de Mentimeter dat ook als een belangrijk onderdeel naar voren komt, die praktijkvoorbeelden. Um, we gaan even door naar uh, Jozefien Verstappen. Jozefien werkt bij de VSNU als beleidsmedewerker onderwijs innovatie met ICT en ze is nauw betrokken bij het Versnellingsplan. Uh, Jozefien, kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, ook namens mij bedankt. Um, ik werk inderdaad uh, als programmateamlid bij het Versnellingsplan onderwijs innovatie met ICT... Dat is een samenwerkingsverband tussen hogescholen, universiteiten en SURF... om, zoals de naam eigenlijk al zegt, het onderwijs innovatie met ICT te versnellen. Dat doen we uh, door te werken eigenlijk aan drie ambities. Uh, slimmer en beter omgaan, leren omgaan met technologie... aansluiting de arbeidsmarkt verbeteren en het onderwijs verder flexibiliseren. Nou, dat doen we op een hele mooie manier volgens mij aan de hand van allerlei verschillende teams. We werken aan het thema studiedata, open leermaterialen... volgens mij ook allemaal thema's die vandaag voorbij komen... Uh, en dat werkt wel inmiddels twee jaar en we hebben nog twee jaar te gaan. Het is heel leuk om uh, aan te werken. Ja, super. Uh, er gebeuren hele mooie dingen daar. Uh, we gaan heel even nog kijken naar de resultaten van de Mentimeter ondertussen. Kijken of er nog iets veranderd is ook uh, daarin. Nou, dat is nog grotendeels hetzelfde, hoewel we nu volgens mij een break-even hebben... tussen de praktijkvoorbeelden en inzichten om uh, onderwijsvernieuwing naar een hoger plan uh, te tillen. Uh, Jozefine, je zei al, het versnellingsplan is al twee jaar bezig inmiddels, of bijna twee jaar. Uh, en uh, dat betekent dat er dus ook al best wel veel uh, opgeleverd wordt aan resultaten. En uh, volgens mij ga je iets vertellen over de voorbeelden die daar uh, ja. van zijn. Ja, wel grappig om te zien dat uit die Mentimeter inderdaad zo naar voren komt dat praktijkvoorbeelden heel uh, belangrijk zijn. Um, zoals ik net zei, we werken in verschillende teams, ofwel zones, zoals wij dat noemen. En een van die zones heet Evidence Informed. Uh, en die hebben letterlijk templates gemaakt voor uh, goede voorbeelden en good practices, zoals zij het zelf noemen. Um, daarom... Doen ze aan de hand van allerlei verschillende thema's, denk ik zeker nu bijvoorbeeld aan online onderwijs, uh, geven zij goede voorbeelden die dan door instellingen overgenomen kunnen worden. Ze leggen daarin uit wat het goede voorbeeld is, maar ook hoe moet je het implementeren, wat is daarvoor nodig. En ik denk dat dat al heel erg bijdraagt aan het verbeteren van het onderwijs. Uh, maar we zien bijvoorbeeld ook voor de zo'n docentprofessionalisering, die zich focust op het uh, hoe zorgen we nou dat docenten zo goed mogelijk ondersteund worden om ook daadwerkelijk ICT toe te kunnen passen in het onderwijs? Um, die werken eigenlijk aan welke bouwstenen hebben we nou met elkaar nodig om ook effectief dat te kunnen doen? Dat sluit volgens mij ook heel mooi aan bij wat er stond om die Mentimeter het uh, in het hoge plantillen van, het, uh, van de onderwijsinnovatie. En zij hebben eigenlijk gezegd dat um, uh, je niet alleen naar de docenten moet kijken, maar bijvoorbeeld ook een visie moet hebben als bestuur over wat vinden we nou dat belangrijk is om die docenten te ondersteunen. Ze hebben daar een mooi bouwstenenrapport op over geschreven. En die bouwstenen worden nu ingezet om. Uh, uh, proeftuinen eigenlijk op instellingen daadwerkelijk te laten plaatsvinden. aan de hand van verschillende thema's. Uh, en zo proberen ze echt in de hele organisatie hier aandacht voor te vragen. En niet enkel bijvoorbeeld bij uh, uh, de ICT-ondersteuning. Dankjewel, Josephine. Uh, dat zijn inderdaad mooie voorbeelden. die, uh, denk ik, voor veel mensen ook uh, meteen toepasbaar zijn in de praktijk. binnen hun eigen instelling. Dus. Uh, uh, doe er je voordeel mee. Er zijn een hoop experts die zich daarover hebben gebogen en die daar uh, mooie producten hebben neergezet. Um, ik kijk ondertussen even of Itwer uh, al vragen uit de chat uh, binnen heeft gekregen waar we ook even op kunnen ingaan. Ja, er worden wel uh, tips en websites uh, gedeeld. Um, ja, leerteams rules Dat vond ik een mooie. <laughs> maar uh, uh, niet echt uh, heel veel vragen. Okay. Ik, ik, ik wilde misschien nog even terug naar de Mentimeter, want ik was nogal... Oké, okay, laten we even kijken naar de resultaten van de mentimeter. Omdat daar ook werd aangestippeld ja. om inzichten, om onderwijsvernieuwing naar een hoger plan te tillen, wordt ook uh, ja, gewaardeerd uh, als behulpzaam resultaat. En ik wilde nog wel één resultaat delen, uh, namelijk uh, uh, bij het commeniesnetwerk hebben we ook een uh, werken docenten ook samen aan uh, samenwerking en. Um, Oh, ...aan het thema vorming van studenten en dan hebben ze een beeldingsspel gemaakt. En dat is dan het resultaat. En wat, wat is dan het resultaat? Namelijk dat er een gesprek op gang wordt gebracht via dat spel over de verhouding vorming eh, versus vakinhoud. Uh, dus zulke instrumenten um, kan je ook inzetten en daar uh, om juist nou ja, daar de reflectie en bewustzijn uh, op gang te brengen... ...over van ja, hoe heb ik dat binnen mijn eigen opleiding uh, vormgegeven? En... Um, dus ja, dat, dat soort projecten doen we ook. Ja, en leveren dus hele concrete instrumenten ook op ja. die uh, gebruikt kunnen worden. Ja, precies. En is dat gewoon op de website ook van het Comenius-netwerk te vinden, neem ik aan. Ja, ja en we ja. zijn ook wel bezig met een uh, online variant, omdat het natuurlijk ook uh, nodig is. In deze <laughs> tijd. Ja. Precies. Ja, ja. Oké, okay, uh, mooi voorbeeld inderdaad. Uh, dat soort instrumenten zien we vanuit het versnellingsplan ook regelmatig uh, voorbij komen. Uh, waarmee je gewoon ja, een soort uh, gespreksleidraad uh, bijvoorbeeld uh, ontwikkeld hebt. En, uh, nou, dat op het juiste moment toegepast kan dat uh, ontzettend helpen, denk ik, om uh, binnen de instelling ook verder te komen. Uh, ik stel voor dat we naar de volgende Mentimetervraag vraag gaan. En uh, uh, dat is een open vraag, uh, dat was echt een wordcloud-vraag. waarbij we benieuwd zijn. Ja, wat voor jullie eigenlijk de belangrijkste meerwaarde is van, uh, van dit soort samenwerkingsverbanden. Dus we hebben nu al een aantal uh, voorbeelden voorbij horen komen: het versnellingsplan, het Comenius-netwerk, uh, de vraagbaak online onderwijs. wat eigenlijk nog weer een samenwerkingsverband van <lacht> samenwerkingsverbanden is. Uh, en uh, we krijgen zo meteen natuurlijk ook nog uh, uh, meer informatie over uh, doorpakken op digitalisering in het MBO. Uh, maar voor nu uh, zijn we even benieuwd uh, naar uh, de resultaten die we zo meteen te zien krijgen van de, van de Word Cloud. Uh, ondertussen gaan we naar uh, de thuisstudio uh, van Manon Geven. Manon werkt uh, bij uh, Sambo ICT als uh, programmamanager van dat programma doorpakken op digitalisering in het MBO. Uh, Manon, kun je iets meer vertellen over de doelstellingen van dat programma? Ja, goedemiddag Johanne en de anderen. Um, ja, in het programma Doorpakken op Digitalisering uh, werken we in het MBO uh, samen. Uh, inmiddels doen er 30 MBO-scholen al actief mee. Uh, we zijn dit jaar begonnen, uh, dus we beginnen 2020. En uh, we lopen uh, drie jaar met dit programma. Dus we zijn ongeveer tegelijk klaar met het versnellingsplan. Um, en we hebben hele parallele doelstellingen eigenlijk. Dus het gaat uh, over het leggen van het ICT-fundament onder... De strategische ambities in het MBO om meer flexibeler onderwijs te kunnen geven, meer op maat onderwijs te kunnen geven. En daarom werken we op acht thema's met een aantal teams samen om ook dat ict fundament te kunnen leggen. En op alle, al die acht thema's werkt een team van mensen uit de scholen om daar stappen in te zetten. En wat ik heel leuk vind, wat, wat, wat echt die meerwaarde is van die samenwerking voor mij in dat programma, is dat je op, op die thema's uh, ook echt kunt benutten wie er al verder is in de sector. Dus elke school uh, voelt zich wel nog wat meer thuis bij één thema. Maar je kunt er door die kennis over die verschillende thema's... dan met elkaar uit te wisselen, ook samen daar iets uh, opbouwen. Dat is uh, mooi, uh, de kracht van samenwerken. Uh, we gaan ja. ondertussen ja. even kijken naar de resultaten van de, van de, van de Mentimeter. Uh, dus even naar de wordcloud. Uh, kijken of we die hier in beeld kunnen krijgen. Um, even kijken. Ja, er begint iets, uh, iets te verschijnen met uh, helemaal in het midden, wat natuurlijk heel mooi is, inspiratie. Dat is prachtig. En netwerken en inzichten. Uh, zie ik hier zo voorbij komen. Um, Manon, kun jij daar uh, even op reflecteren en ook een voorbeeld geven van uh, nou, resultaten die jullie vanuit... Uh, het programma doorpakken op digitalisering bereiken... die je ook eigenlijk niet zou kunnen bereiken... als je niet met elkaar samenwerkt. Ja, en wat ik, wat ik mooi vind, staat er ook... ik zie ook niet opnieuw het wiel uitvinden, standaardiseren... informatievoorziening, um, uh, van elkaar leren. en wat, wat daar misschien mooi op aansluit vanuit ons programma... is dat we in, in de themateam lang Ontwikkelen... wordt ook heel hard gewerkt aan een informatiearchitectuur. En dat noemen we route 21. Um, dus uh, wat we daar doen is, we hebben gekeken naar de informatiearchitectuur die er al lag in het MBO. Triple voor veel MBO-instellingen wel bekend. En daarnaast is er ook een, zijn er ook allerlei modellen ontwikkeld van uh, hoe je onderwijs... hoe je naar onderwijs zou kunnen kijken. En ik zag net in de vorige Mentimetervraag ook het enthousiasme wel voor, de, voor verschillende modellen. Um, en uh, die twee combinerend, en kijkend naar waar willen we nou naartoe met flexibilisering... Hoe kun je dat meer modulair opbouwen, uh, maken we eigenlijk een nieuwe architectuur. En daar is het hoofdprocesmodel al van uitgewerkt. De onderdelen worden daar nu verder van uitgewerkt. En wat je ziet is dat mensen daar dus ook echt op samenwerken en dat ze... Uh, uit alle hoeken en gaten van de school eigenlijk de modellen die ze zelf gebruikt hebben, bij elkaar gelegd hebben... om dit denken verder te brengen. En dat dat nu ook benut wordt om uh, processen meer met elkaar uit te lijnen. Dus Tijdens onze vorige bestuurders-tweedaagse... Eind september hebben ook de twintig uh, bestuurders die bij ons programma betrokken zijn afgesproken. We gaan een aantal van de processen die daarin beschreven zijn... beginnend met in- en uitschrijven gaan we standaardiseren. Uh, of gaan we harmoniseren met elkaar. En dat, uh, ja, dat is dan al zo'n eerste resultaat. Heel mooi resultaat denk ik ook inderdaad om te zien. Uh, biedt denk ik heel veel houvast ook in, in toch vrij complexe processen die er allemaal moeten plaatsvinden. Zeker als het over flexibilisering van het onderwijs gaat. Uh, dus er is veel behoefte volgens mij aan. Uh, Kijk, ik ga ook nog eventjes uh, even terug naar de, de resultaten van de Mentimeter. Kijken of er nog iets verschoven is in de tussentijd daar. Uh, en uh, Josefine vragen om uh, ook uh, nog in te gaan op resultaten vanuit het versnellingsplan... Die, waarvan heel duidelijk is van hey, als we niet hadden samengewerkt... dan hadden we dit niet voor elkaar kunnen krijgen met elkaar. Ja. Dus ik weet niet of we de resultaten van de Menti nog even kunnen krijgen. Ja, die zien we nog in beeld. Dankjewel. Uh, ja, voordat ik daarop inga, Johanna, volgens mij ook grappig om te zien... want ook levenslang ontwikkelen en flexibilisering zijn bij ons... volgens mij ook uh, binnen ons versnellingsplan een heel grote prioriteit. Dus ook mooi... Om Dit weer te zien, want volgens mij kunnen we dus ook hierin weer van als samenwerksverband van elkaar leren. Van wat, welke stappen zetten jullie binnen het MBO en hoe kunnen wij ook binnen het HBO en WO daarvan leren? Of welke stappen zetten wij en hoe kunnen we dat bij jullie ook weer uh, helpen verder brengen? Uh, maar welk resultaat ik graag wil uh, bespreken is uh, de pilot student mobiliteit. Daar werkt het team flexibilisering aan, van de, uh, waar zowel hogescholen als universiteiten in vertegenwoordigd zijn. En wat zij eigenlijk met elkaar constateerden, is dat we, zijn eigenlijk willen, we willen op verschillende manieren flexibiliseren. Sommige studenten willen sneller studeren, sommige willen langzamer studeren. Andere stellen willen meer modulegewijs, dus ik wil gewoon een losse module uh, studeren. Maar er zijn ook misschien wel studenten die eigenlijk heel graag bij een andere instelling onderwijs willen volgen. En dat is soms best wel lastig. Ik heb uh, wel eens het schijnende voorbeeld gehoord van een student die zei, ik wil uh, vakken volgen, maar het is bijna voor mij aan een andere een Nederlandse instelling. Maar het is voor mij bijna makkelijker om dat aan een buitenlandse instelling te organiseren, omdat ik daar zoveel hulp en begeleiding bij krijg, dan om dat te doen bij een Nederlandse instelling. Nou, wat deze, dit team heeft gezegd is, dat moeten we anders aanpakken. We willen niet meer dat studenten met een briefje van hot naar her hoeven lopen om dat te organiseren. Nou, drie universiteiten binnen dat team hebben gezegd, we gaan dat doen. Dat zijn de Universiteit Utrecht, de Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven. En wij gaan eigenlijk multicampus leren introduceren. Dus je kunt vakken volgen bij andere instellingen, die, waarvoor je niet per se vijf dagen per week naar de andere instelling toe hoeft. Een deel van het onderwijs is bijvoorbeeld online te volgen of in teams. En uh, we kijken op welke manier we dat goed kunnen organiseren. Nou, daar hebben we hebben ook een infrastructuur voor nodig, waar volgens mij non ook al heel goed uh, aan refereerde. Uh, zodat op de achtergrond, die, die, die systemen op de achterkant van de instellingen gewoon met elkaar kunnen praten. En studenten niet meer met elkaar uh, letterlijk met briefjes van de ene instelling naar de andere hoeven. Nou, die pilot uh, uh, is nu bezig met de ontwikkeling en gaat volgend jaar van start. En misschien goed om even te noemen, het is nu met deze drie universiteiten. Maar uh, het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling dat alle hoger onderwijsinstellingen van deze infrastructuur gebruik kunnen maken. Zodat we inderdaad in Nederland dit uh, voor elkaar kunnen krijgen en voor elkaar kunnen boksen. Dus dat is uh, volgens mij een heel mooi resultaat van het uh, versnellingsplan wat nu uh, in gang wordt gezet. En uh, een van de vele, zo weet ik ja. we, <laughs> kunnen, we kunnen helaas natuurlijk niet ja. alles laten zien wat er, uh, wat er al bereikt is... maar dit is inderdaad wel een van onze, onze boegbeelden, denk ik, als versnellingsplan. Uh, en ook heel inspirerend ja, absoluut. om te ja, zien. Absoluut. Ja. Uh, dus uh, dat is heel mooi. Uh, even kijken, ik denk dat we nog heel even kijken... ook uh, naar of er vragen uit de chat zijn, uh, zijn binnengekomen... of opmerkingen die daar gemaakt worden. Dus kijk even weer naar ja. Itwer die uh, de chat kan volgen. Ja, er worden heel veel links gedeeld... Uh... Dus de vragen zijn nog welkom. Uh, misschien dat we nog weer even naar de Mentimeter. Uh... Ja, we kunnen zonder problemen nog even naar de Mentimeter kijken. En uh, volgens mij ook zonder problemen nog meer resultaten toelichten als ja, we, ja, dat ja, dat eigenlijk is dat we nog hebben. Misschien heb ik ook wel een leuke, denk ik. Um, we hebben ook een zonne studiedata. Dus dat gaat over data die uh, door bijvoorbeeld volgend online onderwijs opgehaald worden bij studenten. Um, en wat we daar heel gemerkt merken is dat uh, uh, daar veel vragen zijn van instellingen van wat mag nou wel, wat mag niet, we hebben de nieuwe AVG, hoe kunnen we daarmee omgaan? En we zien dat dat team nu bijvoorbeeld een, uh, een statistisch handboek recent gelanceerd heeft. Uh, dus dat is eigenlijk een handboek voor mensen die uh, toetsen, dus uh, hoe heet dat, de statistische toetsen moeten loslaten op die data. Van welke stappen moet je dan zetten, welke toetsen kun je gebruiken om welke analyse daarin, uh, daarin te doen? Uh, de Vrije Universiteit, Theo Bakker, is daar in de lead van, die, van dat team. En hij um, uh, laat ook heel duidelijk zien in het statistisch handboek hoe belangrijk het is dat we dat goed met elkaar afspreken en daar goede afspraken tussen instellingen over maken. zodat we ook echt met elkaar daar uh, meer gebruik van zouden kunnen maken... en die studenten ook daadwerkelijk verder kunnen helpen. Ik denk dat dat ook een heel mooi resultaat is wat nu uh, naar voren komt. Ja, ja, zeker. En dat je ook de analyses dus op een goede manier doet. Uh, want er worden nogal wat, uh, uh, er zijn van, nogal ja. wat valkuilen, laten we het zo zeggen. Dus het gaat nog wel eens mis met het doen van statistische analyses op studiedata. Uh, dus het statistisch handboek kan iedereen daarvoor behoeden. Uh, doe er je voordeel mee, staan allemaal mooie praktijkvoorbeelden in... van hoe je die kunt uh, toepassen, die, uh, die toetsen ja. in uh, op studiedata. Ja, wat misschien ook nog aardig is, Johanne want als ik er nog even vanuit de thuisstudio tussendoor... is dat het dan ook weer heel leuk is om te zien dat die resultaten vanuit die zonnestudiedata... dan in het MBO weer met gretigheid worden omarmd en ook weer worden gebruikt. Uh, en dat daar dan binnenkort ook een, een miniconferentie over data uh, wordt gehouden op 15 december. Uh, nou, die miniconferentie loopt een beetje uit de hand. Er zijn al meer dan 100 uh, deelnemers. Dus hij is niet meer zo mini, maar daar worden dan weer ook de inzichten uit het versnellingsplan ook weer toegepast op het mbo. En ook verbreed naar wat daar dan weer kan. Dus het is ook mooi dat die samenwerkingsverbanden ook zo weer zelf samenwerken. Zeker, ja, volgens mij zien we daar heel veel voorbeelden van. En dat is een, deze sessie is ook een van de voorbeelden daarvan, natuurlijk, dat we elkaar goed weten te vinden allemaal. Um, we gaan uh, wat mij betreft uh, iedereen nog even het woord geven over uh, nou, wat nou in onze ogen ook echt de meerwaarde van deze samenwerkingsverbanden is. Er is al van alles uh, aan de orde gekomen daarover en volgens mij is al heel veel gezegd over mooie resultaten die daaruit naar voren komen. Um, en ik begin eventjes daarmee uh, bij Jozefien. Uh, Jozefien, als je het nou nog even heel kort samenvat, wat is voor jou dan de belangrijkste meerwaarde van dit soort uh, samenwerkingsverbanden? Ja, als ik, en dan heb ik het even vanuit mijn persoonlijke blik, maar ook zeker vanuit het versnellingsplan zie ik eigenlijk twee belangrijke dingen. En eentje werd al heel duidelijk genoemd in de, in de Mentimeter. Dat is dat, dat je niet telkens zelf als instelling of als opleiding of als docent het wiel uit hoeft te vinden. Er is gewoon heel veel informatie beschikbaar en volgens mij is het heel belangrijk dat we die met elkaar delen, uh, want zo brengen we het onderwijs in Nederland gewoon verder en ik denk dat we daar heel mooi uh, gezamenlijk aan kunnen werken. Maar Waar ik ook wel echt de meerwaarde zie in landelijke samenwerkingsverbanden is dat ik denk dat er een aantal dingen zijn die niet een instelling of een opleiding zelf op kan lossen. Uh, bijvoorbeeld omdat het simpelweg vraagt om wet, aanpassing van wet- en regelgeving... of omdat je uh, gezamenlijk afspraken wil maken uh, hoe je daar als instelling mee omgaat. En ik denk dat dat de meerwaarde is van, deze, uh, van die landelijke samenwerksverbanden. Ook van bijvoorbeeld het betrekken van koepelorganisaties die veel contact hebben met ministeries en Tweede Kamerleden. Uh, als zij goed horen wat er speelt op instellingen en wat daarmee... Uh, uh, wat daar uh, aan de hand is, wat daar nodig is om dat goed aan te passen, dan kunnen zij dat natuurlijk ook weer verder brengen uh, bij andere politieke stakeholders. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke ook is om, uh, om te doen. Ja, ja dankjewel. dankjewel. Um, dan ga ik eventjes naar Manon. Uh, Manon, wat is jouw uh, takeaway voor, uh, voor deze sessie? Wat is de belangrijkste meerwaarde in jouw ogen? Ja, ik heb er ook twee, net als Josephine. Um, wat mij betreft, is de, de eerste hele belangrijke is, is dat... Mensen die bezig zijn met innovatie en ICT in de scholen elkaar ook kunnen vinden. Want vaak zijn ze in hun eigen school toch een beetje een eenling of een klein groepje. Maar door elkaar te zien voelen ze zich ook geïnspireerd, gewaardeerd en kunnen ze daarmee ook met nieuwe motivatie naar huis. Zelfs als het digitaal is. En wat voor mij ook heel belangrijk is, en dat zie ik ook heel erg terug in ons programma, is dat als je mensen van verschillende lagen in de organisatie bij elkaar zet... Dus die zeg maar de eenlingen op de verschillende niveaus, dat ze elkaar ook heel erg kunnen helpen om te kijken op welk niveau pak je, pak je nou die problemen aan. Waar tackle je die? En uh, door die uitdaging op dat juiste niveau aan te slingeren, kun je ook echt doorpakken met elkaar. Dankjewel. Het, het, het, het bijeenbrengen van verschillende niveaus hoorde ik bij Jozefien ook al en bij jou ook. Dus dat is volgens mij uh, eentje die, uh, die uh, zeker uh, heel belangrijk is. Um, Itwer, jij mag als laatste je takeaway geven. <laughs> Ja, dankjewel. Ik, uh, wat ik zie is dat er dus heel veel initiatieven zijn die onderwijsvernieuwing eigenlijk aanmoedigen. En je ziet hier aan tafel, heb je waarschijnlijk ook al weer kennis gemaakt misschien met een samenwerkingsverband die je nog niet eerder hebt uh, uh, ja, gehoord. En uh, soms denk ik ook van ja, waarom werken we dan niet samen of hoe werken we samen? Dat is dan wel de vragen die uh, er dan spelen, omdat er heel veel van elkaar natuurlijk geleerd kan worden. Tegelijkertijd is het denk ik ook heel erg waardevol dat er juist zoveel verschillende uh, netwerken zijn uh, voor docenten of onderwijsvernieuwers. Uh, en is het dus ook, um, kunnen onderwijsvernieuwers zich dus ook rondom bepaalde thema's uh, ja, samenkomen en ook, uh, voelen ze zich gesteund in die groepen ook. En uh, nou ja, allerlaatst wil je natuurlijk kruisbestuiving en daarom had ik mijn beeld gekozen... Ja, dat komt voor uit. een uh, zwermspreeuw, dus dat je ook weer momenten creëert waarop deze samenwerkingsverbanden dan weer met elkaar uh, leren en uh, ja, expertise kunnen uitwisselen uh, ja, en elkaars kwaliteiten ja, zo ook kunnen benutten. Dus uh, ja, want uiteindelijk hebben we toch het, ja, dezelfde doelen. Dus, uh, ja. dus dan uh, ja, moeten we die synergie dus ook uh, ja, ja, opzoeken. De, de energie van kleine teams, van voorlopers en dan elkaar weer opzoeken om samen zo'n zo zwermspreeuwen te vormen. <laughs> Ik heb in de praktijk inderdaad gezien dat die zwermpjes elkaar dan allemaal weer opzoeken. En samen inderdaad weer een enorme zwerm worden die heel indrukwekkend is. Dus laten we dat vooral proberen met elkaar. Um, heel veel dank dat jullie uh, actief hebben meegedaan aan deze sessie. Dank voor jullie input ook. Uh, dank aan mijn gesprekspartners en aan, aan iedereen die natuurlijk in deze samenwerkingsverbanden eigenlijk uh, uh, de expertise levert. Want wij staan hier ook maar gewoon. Uh, en er zijn heel veel mensen bij betrokken die... Uh, Zorgen dat al die mooie resultaten er zijn. Weet ons te vinden. Uh, al deze samenwerkingsverbanden hebben websites, hebben nieuwsbrieven. Je kunt heel makkelijk op de hoogte blijven van alles wat er uh, uitkomt. Uh, doe er je voordeel mee. We zijn nog een aantal jaren zeker hiermee bezig. Dus uh, er komt nog van alles uh, moois aan. Voor nu uh, blijf nog even hangen zo meteen voor de Float Show. En heel veel plezier bij de afsluiting zo meteen van de onderwijsdagen. Dankjewel. Het is voor IT-organisaties van hoger onderwijsinstellingen... uitdagend goed aan te sluiten bij de wensen van docenten en onderzoekers. Een aantal jaren geleden werd er bij ons een commissie in het leven geroepen... die de IT-organisatie hielp die aansluiting goed te houden. Een van de constateringen was dat de universiteit... steeds meer zal kiezen voor systemen uit de markt. Voor medewerkers van ons CIT betekent dit... dat zij in toenemende mate hun werkzaamheden zullen uitvoeren... In samenwerking met externe leveranciers van software. Dit vraagt meer aandacht voor sociaal en persoonsgebonden competenties van medewerkers van het CIT. De Rijksuniversiteit Groningen heeft hiervoor de samenwerking opgezocht met Wielink. De Wielink Academy brengt ons ervaringen uit de markt van consultancy, veranderkunde, agile werken en projectmanagement. Deelnemers leren via Intervisie om te gaan met feedback geven en nemen. Wij kwamen erachter dat de vaardigheden uit de Academy zeer nuttig zijn voor onze trainees en voor onze ervaren IT-specialisten. Binnen de Wiedek Academy brengen ervaren adviseurs en managers hun kennis en ervaring over op de deelnemers. De training is opgebouwd uit vijf modules, welke verschillende onderwerpen adresseren. En binnen de modules wordt de theoretische kennis gecombineerd met de voorbereidende opdrachten en praktische voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers. Tevens wordt er intervisie georganiseerd waar de deelnemers leren feedback te geven en feedback te ontvangen. De module adviesvaardigheden, bijvoorbeeld gaat in om het belang van de vraag achter de vraag helder te krijgen en die advies helder en overtuigend over te brengen. In de module Agile Werken worden de deelnemers vanuit de bedoeling meegenomen in de wereld van agility. Je leert de basics vanuit praktijkervaringen en het verschil tussen Doing Agile en Being Agile. Meer informatie vindt u op de website Academy. Wellicht herken je het. Je wilt als opleiding professionaliseren op het gebied van leren met ICT. Maar wie betrek je daarbij? een interne academy, een onderwijsbeleidsteam of een lectoraat leren met ICT. Op de hand zijn deze partijen hun krachten gaan bundelen in een multidisciplinair team. En waarom? Omdat we daarmee voor opleidingen veel zichtbaarder en wendbaarder zijn. Ten tweede hun professionalisering kunnen uitzetten vanuit onderwijsbeleid, onderwijsinnovatie, onderzoek en professionele ontwikkeling. En als laatste daarmee draagvlak kunnen creëren voor een organisatiebreed leren met ICT professionaliseringsplan. Het interdisciplinaire team zet de deskundigen bij elkaar en verschillende organisatieonderdelen van de hand. Van het Open Services, onderzoek, onderwijs en kwaliteitszorg zijn er beleidsmedewerkers, onderwijskundigen en adviseurs. Van de Han Academy zijn er adviseurs, leren en ontwikkelen en trainingscommentoren. En van Experium Center of Expertise, Leren en ICT zijn er onderzoekers en opleidskundigen. We hebben de al beschikbare professionaliseringsactiviteiten die bijdragen aan de competenties voor leren en lesgeven met ICT verzameld en tools die kunnen worden gebruikt om professionaliseringsbehoeften in kaart te brengen. Ook hebben we met elkaar nagedacht over wat een beginnend docent aan ICT-competenties zou moeten leren in de BDB en hoe we de competenties van een ervaren docent zien in de context van het hbo-onderwijs. We gaan aan de slag vanuit een onderzoeksmatige aanpak. Zo bouwen we voort op onderzoek naar bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering, monitoren we competenties van docenten en studenten en evalueren we de kwaliteit en het effect van onze leerinterventies. Zo werken we onder andere aan doorontwikkeling en validering van competentiesets voor leren en lesgeven met ICT en leidinggeven aan onderwijs met ICT, beide gecontextualiseerd voor het hbo. Daarnaast werken we aan doorontwikkeling en inzet van instrumenten voor vraagstimulering. We richten ons op de professionalisering van drie doelgroepen docenten, leidinggevenden en ondersteuners. Planmatig en aansluitend op de behoeften en ambitie per academie werken we toe naar certificering van startende en zittende docenten op hun eigen ICT geletterdheid, pedagogisch didactische vaardigheden met ICT, visie en opvattingen en professionele competenties voor leren en innoveren met ICT. Bij de professionalisering maken we onder meer gebruik van inspirerende ruimtes zoals Experian Labs en Learning Spaces en ook het werk in Experian Design Teams maakt onderdeel uit van de professionalisering.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 Mmm.